Hallo, welkom bij Iedereen kan haken. Um, we gaan vandaag uh, een steek leren over eigenlijk, uh, die kan je overal op toepassen. Deze sjaal heb ik gemaakt. Um, het kan een deken zijn, het, het is een sjaal. Ik heb er bolletjes aan gemaakt. De, je haakt hem altijd in groepjes van zes. Ik zal nu eventjes uh, steken opzetten met haaknaald nummer acht. Bol Julia van de Zeeman. Hier heb je de label, dan kan je hem zien. En omdat het groepjes van 6 zijn, begin ik met een opzetlus. Dan pak ik 24 lossen. 1, 2, 3. Bij die 24 eh, pak je nog 3 lossen voor het beginstokje En 1 lossen om het begin van de toer. Um, die 3 zijn dus het eerste stokje. Dan het begin van de toer. Sla je 1 over. En je begint bij de 1, 2, 3, 4, 5e steek vanaf de naald. Een stokje. Dan 3 lossen. En dan weer een stokje, in diezelfde opening, dan weer 1 losse, en dan sla je er 4 over, 1, 2, 3, 4, dan pak je de vijfde. 3 lossen, in diezelfde opening weer een stokje. Lossen, dan een, twee, drie, vier over de vijfde. Een, twee, vier. Drie lossen. En een lossen. Een, twee, drie, vier. 1, 2, 3, 4 en in de vijfde weer 3 lossen en weer in dezelfde opening 1 stokje. De telefoon op stil zetten. Dan maak je nog één losse en in de laatste één stokje. Nou dit was toer 1 en dan pak je weer drie lossen om aan de tweede toer te beginnen en dan keer je het werk. En dan ga je in die openingen zes stokjes maken. En goed opletten dat je in die opening gewoon zit van die twee stokjes. Mm -hmm. 2 3 4 3, 4, 5 6. Daar gaat hij niet goed. Dan haal je hem gewoon uit. 3 4 5 6 En dan op het laatste pak je nog 1 losse. En dan moet je de bovenste van de 3 losse pakken voor de zijkant. Nog één stokje, Zo. dan weer drie lossen om dan de volgende toer te beginnen. Dan keer je het werk, dan heb je al mooie drie eh, groepjes van 6: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 keer 6 is 30 en dan een begin en een eind lossen en een stokje zodat je recht uitkomt. Dan pak je tussen die groepjes van zes, de middelste, maak die maak je een beetje open en daar ga je dus weer een stokje in steken. En weer drie lossen. En weer een stokje. 1 één lossen. En dan ga je weer het volgende groepje opzoeken. Dan weer drie lossen. Eén lossen. En dan weer het volgende groepje. Drie lossen. Lossen. Volgende groepje een stokje drie lossen en een stokje in hetzelfde opening. Eind doe je weer 1 losse en je haakt een stokje op de bovenste van de laatste losse. Drie losse en je keert weer het werk om en je gaat weer in die groepjes hierin. Ga je weer zes stokjes maken en die ga je gewoon door. Haken zes stokjes, zes stokjes, zes stokjes. En je blijft ze tellen, zodat je op een goed aantal uitkomt. Nou, succes! Dit was het weer van Iedereen kan haken. Tot de volgende video. Dankjewel voor het kijken.